Wanneer je alles in het werk hebt gesteld om die creatieve cultuur, die innovatiecultuur binnen je organisatie op punt te krijgen, dan komt er een moment waarop die ideeën vanzelf naar boven gaan beginnen stromen. Ja? De mensen binnen je organisatie die hebben die kennis, die hebben die expertise. En wanneer ze de veiligheid voelen van ja jongens, kom er maar mee, dan gaan die ideeën ook beginnen borrelen op de duur. En dan... Moet je als leidinggevende uiteraard ervoor zorgen dat je bereikbaar bent. Access to management heet dat. Als jij met je idee nergens terecht kunt, behalve in een of andere verloren ideeënbus, waar vervolgens niks van respons op komt, dan gaat dat initiatief niet lang duren. Als je het gevoel hebt dat je niet welkom bent met je ideeën, dat men daar geen tijd voor heeft of geen tijd voor wil maken, dan gaat het opnieuw niet lang duren. Dan heeft al die inspanning die je verder hebt gedaan om die cultuur in orde te krijgen, is allemaal voor niks geweest. En dat zou heel erg jammer zijn. Want ik verzeker je, de medewerkers kunnen met geniale ideeën komen. Hoe kan je dat dan oplossen? Wel, een ideeënbus. Ja, maar. Ja, indien. Indien dat op de juiste manier wordt opgevolgd. En een heel goede manier... Is een voorbeeld dat we bij Koolrooyd zien. Iedereen kent bij Koolrooyd de rode telefoon. Ja, in de winkel stond een rode telefoon. Zag je ergens anders een lagere prijs, dan kon je de te rode telefoon uh, nemen, bellen en zeggen: Ik heb het ergens anders goedkoper gezien, krijg je je geld terug. Ja, rode telefoon voor de consumer. In elke winkel staat ook, en dat weten heel weinig mensen, een groene telefoon. En Die staat er voor de medewerkers. De bedoeling is. Wanneer je als medewerker een idee hebt dat je gewoon de groene telefoon neemt, dat je kan bellen naar het hoofdkantoor en dat je onmiddellijk bij de juiste dienst terechtkomt. Je geeft je idee, zij schrijven het neer en zij zorgen ervoor dat het idee bij de juiste verantwoordelijk komt, dat het op de juiste manier geëvalueerd wordt, dat je feedback krijgt en dat als er iets mee kan gebeuren, dat het ook zal gebeuren. Meer nog, iedereen die een idee binnenlevert die krijgt uh, feedback en de echt exceptionele ideeën die mochten eenmaal per maand blijkbaar bij de directie hun idee gaan presenteren. Hoe geweldig is dat? Hoe drempelverlagend werkt dat? Opdracht is dus, denk eens even na, hoe zou je dat binnen jouw bedrijf kunnen organiseren? Hoe kan je de drempel zodanig verlagen dat het niet meer daaraan ligt dat de ideeën niet tot bij jou geraken?